Goedendag. De komende periode wordt het wat onstuimig en ook zeer wisselvallig. Want er komen een aantal storingen vanuit het Westen opzetten en die volgen elkaar in rap tempo op. We gaan met de weerkaart eens even kijken hoe dat eruit ziet. Woensdagmiddag is het redelijk rustig weer boven Nederland. Het waait wel stevig, maar er zijn zonnige perioden in wolkenvelden. Maar in de avond gaat er een storing passeren. Die komt vanuit het westen opzetten. Dat zijn een aantal stevige buien met onweer daarbij en ook windstoten. En als die storing dan in de avond gepasseerd is, dan is het vannacht weer nat, want er volgt de volgende storing al. Hier zien we die buienlijn over Nederland trekken, dan even wat rustiger, dan de volgende neerslag, morgenochtend ook kletsnat. Een volgende storing die donderdag later op de dag weer gaat passeren en ook op vrijdag komt er weer neerslag onze kant op. Kortom, het is erg wisselvallig de komende periode. Niet alleen regen, ook wind speelt een rol... want vanavond kunnen er zware windstoten voorkomen. Aan zee, met name in het noordwestelijk kustgebied... maar ook elders langs de kust kan het flink waaien. En tijdens buien kunnen er ook zware windstoten voorkomen... in het binnenland tot zo'n 75 kilometer per uur. We gaan eerst nog even naar het weer in detail kijken. Hier kunnen we mooi die buienlijn zien... die vanuit het westen komt binnenschuiven. Dat gaat vanaf een uur of zeven, zullen we zeggen, regen opleveren. Dat trekt dan over en daarna een solide neerslaggebied dat morgenochtend tijdens de ochtendspits ook voor veel regen zorgt. Daarna nog een golf, zoals we dat noemen, die ook voor regen gaat zorgen... ...en daartussendoor dan af en toe even wat droger weer. Maar morgen bijvoorbeeld in het zuiden van het land kan het wel eens langdurig gaan regenen... ...omdat daar die storing een beetje blijft slepen. We gaan ook even naar de wind kijken. En dan zien we dat windveld op zee opbouwen en dat geel geeft aan de windstoten die overtrekken. Dan is het in de nacht wat rustiger en morgen langs de kust met name ook weer eventjes zware windstoten. Daar kunnen windstoten voorkomen tot zo'n 100, 105 kilometer per uur. Boven land hou ik rekening met windstoten tijdens buien van zo'n 75 kilometer per uur. Vrijdag ziet het er ook weer vrij onstuimig uit boven de Noordzee. Mogelijk dat we dan ook weer op de Wadden, maar misschien ook nog wel in de kuststrook met meer wind te maken gaan krijgen. Hoe ziet dat eruit op de weerkaart voor vanavond? Een code geel in verband met de onweersbuien en ook de windstoten. Ik zeg het nog maar eens, de windstoten aan zee tot zo'n 100, 105 km per uur. Landinwaarts tot zo'n 75 km per uur. Ook rond het IJsselmeer zijn die windstoten natuurlijk vrij fors. Die treden op bij buien, maar in de kustgebieden ook buiten de buien om. De buien kunnen gepaard gaan met onweer. Daar is ook een code geel voor uitgegeven. Dat onweer dat verdwijnt dan in de tweede helft van de avond naar het oosten. En dan is het in de nacht tijdelijk eventjes wat rustiger, maar al snel komt die regen weer binnenschuiven. Temperaturen zijn wel hoog, zo rond de 7 à 8 graden. Buiten de buien om, waait het overigens überhaupt gewoon vrij stevig vanavond. Hoor. Er staat een vrij krachtige wind bovenland, windkracht 5 is dat. Morgenochtend het volgende windveld en dat zorgt dan opnieuw voor een code geel waarschuwing. In de nacht is dat dan eventjes trouwens niet aan de hand. We zien nog wel die temperaturen van zo'n 7 graden en de regen die overtrekt. En morgenochtend, dan komt die code geel waarschuwing weer terug. Dat is dan voor windstoten in de kustgebieden en dat kunnen weer windstoten zijn van zo'n 75 tot 100 kilometer per uur. In de middag trekt de regen weg, of eigenlijk gebeurt dat al in de loop van de ochtend. Behalve in het zuiden, daar blijft het toch wel vrij nat, denk ik nu. Temperatuur ligt rond de 10 graden en de wind die draait geleidelijk naar het westen. En later op donderdag komt dan weer de volgende storing. Kortom, als u vanavond op pad gaat, maar ook als u morgenochtend in de ochtendspits bent, houdt u rekening met regen en flink wat wind. Nog een fijne dag.